Dit zijn de Onlanden, een prachtig natuurgebied in Drenthe waar ik heel graag kom. Het is niet alleen een natuurgebied, maar ook een gebied dat voorkomt dat delen van Groningen overstroomt te raken. Een goede zaak dus. Lijst 6 betaalbaar water staat voor schoon water en hoge veiligheid. Maar wat ons onderscheidt is dat wij een eerlijke verdeling van de kosten willen. Als enige partij hebben wij vorig jaar tegen een grote verhoging van de belastingtarieven gestemd, terwijl alle andere partijen voor waren. Als je op ons stemt, dan bieden we weerstand tegen de oververtegenwoordiging van boeren en ondernemingen. En bovendien gaan we ervoor zorgen dat de tarieven flink omlaag gaan. Daarnaast int het waterschap hogere belastingen dan andere waterschappen en voert zij taken uit die niet echt noodzakelijk zijn. En daarom pleiten wij voor een fusie. Kortom, wij willen hoge veiligheid en schoon water, maar ook fors lagere belastingtarieven. Dus stem op lijst 6 betaalbaar water.